En Nederland is naast het VK de meest ICT-intensieve economie van Europa. Even een paar feiten gewoon te laten zien hoe belangrijk het is. Dat betekent dus dat als je dit in stand wil houden en, en, en Nederland verder wilt laten groeien, dat uh, het zo veilig mogelijk maken van die cyberomgeving, dat die dus inderdaad vitaal is. Uh, kan niet onderschat worden, dat belang. Uh, zoals je zelf zei, het is pure noodzaak. Uh, bedrijven en mensen die wil je hier gewoon ongestoord zaken laten doen. Uh, je wilt ...afwezigheid van spionage. We willen voorkomen dat gegevens worden gestolen of dat systemen worden lamgelegd. Um, en dat is een zaak die volgens mij, uh, uh, ook dat blijkt uit dit rapport, raakt aan ieder individu die heeft ermee te maken. Uh, elke onderneming uh, heeft te maken, elke bedrijfstak en inderdaad ook iedere overheidsinstelling. Het is iets wat heel breed door de hele samenleving uh, voelbaar is. Uh, want hoe goed we het ook gaan doen... Uh, ook de mensen die er iets verkeers mee willen, de criminelen, de spionnen uh, en de combinaties van die twee, die zullen ook steeds geavanceerder worden, steeds gevaarlijker worden. Uh, wat dat betreft blijft dat natuurlijk een uh, ontwikkeling uh, die heel snel gaat en waarbij wij ook onze kennis op peil moeten houden. Dus het slechte nieuws is dat we over een paar jaar weer zo'n rapport moeten hebben. Maar het goede nieuws is dat we weten wie het gaat schrijven. Um... Nou, voordat het volgende rapport er komt, uh, willen we eerst met dit rapport aan de slag. Ik denk dat het duidelijk maakt dat er structurele maatregelen moeten komen. Dat het niet incidenteel is. Uh, dat betekent ook dat we een, een, een beweging op gang aan het zetten zijn met elkaar. En daar hoort het rapport bij en ook de opvolging daarvan, die voor de langere termijn is. Uh, we gaan daar nu uh, vreselijk hard aan werken. Overigens daar wil dit kabinet natuurlijk een begin mee maken, maar je hebt voorkomen gelijk. Dat zal ook in de formatie en bij een volgend kabinet een belangrijk onderwerp zijn, zonder enige twijfel.